Hallo, ik ben Isla Daene en in deze video zal ik wat meer vertellen over mezelf. Ik ben 18 jaar en woon in Zwevehem, maar op twee verschillende adressen. Ik heb namelijk gescheiden ouders, maar heb met alle twee een fantastische band. Ik kan altijd hangen met mijn mama of papa. Ik heb ook een fantastische broer die me altijd doet lachen. Op deze foto kan je me zien als klein meisje, maar er zitten ook recentere foto's in. Ik ben in deze situatie wel gelukkig en heb niet veel anders gekend dan dat mijn ouders gescheiden waren. Ik heb een zeer leuke familie en vele vrienden waar ik veel belang aan hecht. In 2010 is mijn grootmoeder gestorven aan een acute leuke aanval. Dit heeft voor mij veel veranderd. Nu sta ik veel meer stil bij de kleine dingen in het leven. Een grote hobby van mij is schilderen. Dit deel ik met mijn vader. Ik heb veel van hem geleerd en haal ook telkens weer veel inspiratie uit zijn werken en beelden. Ik maak graag schilderijen en tekeningen. Deze toon ik dan aan mijn vader. Hij helpt me telkens weer dat stapje hoger op te geraken. Als hobby had ik vroeger turnen. Dit was een zeer grote passie voor mij. Ik ging drie maal in de week gaan turnen en als ik niet in de turnzaal bezig was, dan was ik hoogstwaarschijnlijk thuis aan het turnen. Ik gaf ook les aan kinderen, namelijk het eerste, tweede en derde kleuter en het eerste en het tweede leerjaar. Dit heb ik allemaal moeten opheven toen mijn knie het begaf. Dit was voor mij zowat het eerste dat kon gebeuren. Ik moest operaties ondergaan waardoor ik dit allemaal heb moeten opgeven. Wat ik voor de opleiding leraar kleuteronderwijs? Ik had eigenlijk zeer graag naar de sportschool gegaan omdat ik wilde doorgaan met turnen en sporten. Maar dit gaat niet door mijn knie. Daarna heb ik verder gezocht wat ik nog graag deed en moest meteen denken aan de kindjes waaraan ik les gaf. Ik mis dit nog elke dag. Ik ben zeer graag bezig met kinderen en wil dus ook graag voortzetten zodat ik er mijn beroep van kan maken. Ik ben een creatief persoon die graag projecten uitwerkt en zeker met kleuters. Ik breng de kinderen graag iets bij. Wat vindt u dat een toekomstige leraar zeker moet bereiken? Ik vind dat een leraar zeker en vast moet beginnen met de beginsituatie van het kind. Zo kan de leraar van daaruit beginnen met het kind iets bij te brengen op zijn of haar niveau. Een leraar moet ook rekening houden met de ontwikkelingsdomeinen en weten welke kleuter waar al staat. Zo kan een kind zich optimaal ontwikkelen. Ik vind ook dat een leraar de kinderen moet kunnen motiveren en stimuleren om iets te leren of te ontdekken. Een leraar moet ook vaak positieve commentaar geven op de kleuters door erop te spreken dat ze goed bezig zijn of door een beloning, bijvoorbeeld een, een sticker zo. Maar een leraar moet ook soms kordaat kunnen zijn en kleuters op zijn haar plaats kunnen wijzen, zodat de kleuters weten wanneer ze iets doen dat niet correct is. Een kleuterleidster, leraar, heeft veel werk, maar op het einde van de rit is dit het allemaal waard. Bedankt om te kijken en tot ziens!